Welkom bij iedereen kan haken. Vandaag gaan we kabels maken. En die maken we met alleen um, reliefstokjes aan de voorkant. En aan de achterkant uh, zijn het alleen maar vaste steken. Dus uh, ja, als je reliefstokjes kan maken, uh, daar heb ik ook al een uh, filmpje van gemaakt. Maar ja, het is makkelijk als je dat weet. Maar je kan het zo meekijken en dan kan iedereen deze kabels maken en uh, ja, hij wordt met groepjes kijk je hebt hier vaste dan twee reliefstokjes, dan weer vier vaste en je moet ze blijven uh, tellen hoor dat je dus het aantal aanhoudt en hier zijn dus die kabels gemaakt dus 1 2 3 zitten er in deze uh, ja dit lapje maar dit kan natuurlijk een hele das worden en ik ik zal even meten. Deze is ongeveer 28 centimeter. Als je een trui wil maken is het ook heel mooi hiervan. Ja je kan er van alles mee. Maar laten we beginnen om het uh, ja, jou te leren hoe dat je kabels kan maken. Ik heb haaknaald nummer 6. En een gewoon bolletje wol, stelt niks voor. Eentje van een euro. En Je begint met opzetten van een opzetlus zoals je dat gewend bent. En dan maken we 37 lossen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En ik zie je terug bij 37 lossen. En nu zijn we aangekomen bij 37 losse steken. En nu gaan we eerst twee rijen vaste maken. Dus we zetten hem hier in, in die tweede. Eén keer door de draad omhalen en door twee. En zo in elke steek maken we een vaste. en zo gaan we door de hele toer met vaste en dan zie ik je als ik op het einde ben en we zijn nu op het einde van toer 1 en we gaan naar de volgende toer met een losse en dan keren we het werk weer je draait je werk op en dan gaan we naar toer 2 en toer 2 is weer een hele toer met vaste dit is om de onderrand te maken kijk, als ik er maar bij pak dat je echt die mooie rand hieronder krijgt en alle even toeren zijn ook vaste dus alle teruggaande toeren is altijd met vaste dan zie ik je weer op het eind van toer 2 we zijn aangekomen bij het einde van de toer 2 een losse dan keren we het werk en dan doen we twee vaste 1 2 en dan omslaan en dan gaan we in die derde van onderen Dus 1, 2 vast en die derde die pakken we op en dat wordt een relief stokje omslaan en dan hiernaast in de onderste rij die vaste pak je op en dat wordt een relief stokje en dan ga je weer verder met twee vaste kijk hier sla je dan 1, twee steken over want hier heb je die relief stokjes en dan pak je weer de volgende dat wordt weer een vaste dus je hebt hier twee steken overgeslagen en dan pak je twee vaste en dan ga je weer omslaan en dan pak je weer hieronder, dus je slaat er twee over in die derde pak je een relief stokje en dit moeten totaal 4 worden dus de volgende daarnaast in die onderste Eerste toer. Daar zet je een relief stokje op. Dus nu heb je er al twee. Omslaan, insteken, doorhalen door het door de vaste. En dat wordt een relief stokje. En nou gaan we nog eentje. Dus in totaal 4. dan gaan we de volgende weer twee vaste zetten en dan gaan we weer twee relief stokjes maken dus het is het principe van twee vaste, twee relief, twee vaste en dan vier relief en weer twee dus we doen nu weer twee relief stokjes ook oh, moeten dus in de onderste rij onderste. en dan zet je weer twee vaste en nu gaan we dus weer 4 omslaan en dan hieronder je twee weer overslaan en hieronder zet je de in de eerste rij zet je een relief stokje 1 er moeten er vier worden dus Drie vier en dan weer twee vaste. De bovenste steken. En dan ga je weer verder met twee relief stokjes. Dus twee relief stokjes, dan weer twee vaste, dan weer vier, Dan weer twee vaste, dan weer twee reliefstokjes, twee vaste en dan weer vier. Tot het einde van de toer. En dan zie ik je daar weer terug. we zijn nu op het einde van toer 3 en ik zet hier nog twee vaste en dan gaan we nog met één omhoog en dan gaan we naar toer 4 en toer 4 is weer een even toer en dat zijn alleen maar dus de achterkant alleen maar vaste dan pak je elke steek een vaste insteken en een vaste en op het einde van de toer zie ik je weer terug we zijn nu bij het einde van toer 4 en dan moeten we nog twee vaste en een losse en we keren weer het werk en nu gaan we eerst twee vaste erin zetten, 1, 2, want we beginnen met de toer even kijken hoor, ja 5, dat betekent weer twee uh, relief, relief stokjes en twee vaste en dan 4 relief stokjes voor, dus we gaan nu weer we hebben net twee vaste gedaan met toer 5 en dan gaan we hier weer op deze relief stokjes hier onder kan je gewoon je haaknaald in onder doorsteken en dan gaan we hier weer twee relief stokjes doen op de volgende weer heen dan weer twee vaste 1, 2, en dan weer hier die relief stokjes even je duim eronder duwen en je en je haaknaald gewoon plat onder zetten en dan je draad naar voren pakken dit is 1 dan hieronder weer je naald plat onder door twee, door twee, omslaan, naald eronder, dit is drie, omslaan, naald eronder, dit is vier, dan weer twee vaste, één, twee, en dan weer twee relief stokjes hier hieronder 1. 2 en zo vervolg je eigenlijk de hele toer. Toer 5. Dus dit is echt twee vaste twee relief stokjes twee vaste, vier relief stokjes twee vaste twee relief stokjes weer twee vaste en dan zal ik nog even mee de relief stokjes doen omslaan het relief stokje hier pak je zo op, je draad om, door 2 door 2. omslaan en een relief stokje en dan zie ik je op het eind van toer 5 weer terug even nog de laatste relief stokje mee en zo maak je deze toer af toer 5 um, ja. en we zijn aangekomen op het einde van toer 5 hier met twee relief stokjes en nou nog hier heb ik al een vaste gemaakt en nu nog een vaste en een vaste nog op het laatste lus van de begin lossen en weer een losse en dan gaan we naar toe en de achterkant en het is een even aantal dus hier zetten we weer in elke steek een vaste en ik zie je op het einde van toer 6 terug, we zijn aangekomen op het einde van toer 6 en dan doe je een losse en je keert het werk en dan gaan we nu naar toer 7 en toer 7 is weer twee vaste dan weer gewoon twee reliëfstokjes stokjes aan de voorkant, alle reliëfstokjes stokjes zijn aan de voorkant dan weer twee vaste en dan komen we hier bij die vier reliëfstokjes, stokjes maar nu doen we dus een dubbele en die zetten we in de derde 2, 2, 2. En nu weer een dubbele. En die zetten we in de vierde. Door 2. Door 2. Door 2. En nu moeten we die, die tweede en die derde nog pakken. Dus weer een dubbele. Dan pak je die eerste op en die schuif je naar voren. En daar doe je dus door 2. Dus eerst 1. En dat is een beetje lastig altijd omdat die draad dan vrij schuin zit. Dus deze moet door nog door deze lus dus 2 dus dan nog een keer door 2 en nog een keer door 2 en nu moeten we nog deze de tweede oppakken dus weer twee keer de draad omslaan dan ga je weer naar dit stokje tweede stokje en dan pak je hem weer op met je, je draad door en die draad moet dan nog even door de tweede en dan weer een keer de draad om door 2 door 2 en dan heb je je kabel al klaar dan maak je weer twee vaste dan ga je weer een relief stokje op die eerste van die tweede ja van een groepje van twee dan weer een relief stokje op het groepje van twee dan weer twee vaste. Dan gaan we weer een kabel maken op die vier Dan zetten we hem op de derde. Dus weer een dubbele. Op de derde draad om. Door 2. Door 2. Door twee Dan weer een keer. Twee keer de draad om. En dan doen we hem op de vierde. Doorhalen. Door 2. Door 2 door 2 en nu moeten we nog die eerste en die tweede oppakken. twee keer de draad om en dan pakken we eerst de eerste en dan schuif je echt die andere twee dubbele stokjes erdoor en die moet ook door twee maar dat is het lastigste want deze draad zit een beetje schuin dus die pak je dat nog een keer zie je het en dan zal ik nog een keer door twee door twee dan weer twee keer de draad omslaan en nu pak je de tweede hier en dan schuif je weer met je duim die twee um, dubbele stokjes eroverheen. Dan doe je hem even door eerst door één en dan door die tweede. Omslaan door twee, omslaan door twee en dan heb je weer een kabel klaar. En dan ga je weer twee vaste. En nog een vaste, en dan pak je hier weer de relief stokjes, omslaan het relief stokje aan de voorkant, omslaan het relief stokje, en dan zijn we al bij de laatste kabel. Oh we moeten nog even twee vaste insteken: 1 en nog insteken: 2. Dubbele draad, de derde pakken we, omslaan, doorhalen door 2, door 2, door 2. Dan nog een keer twee keer omslaan in de vierde, doorhalen door 2, door 2, door 2. Weer twee keer omslaan en je pakt de eerste weer op. Omslaan, hierdoor halen en dan moet je die schuine draad ook nog even door 2, nog een keer door 2 en nog een keer door 2 en nog een keer twee keer omslaan. En je pakt het tweede stokje op en je slaat je draad om. En hij moet er nog door deze schuine, moet je nog pakken en dan weer door twee, omslaan door twee en dan heb je je derde kabel ook af dus zo heb je je kabel en je doet weer twee vaste 2 en weer op de laatste relief stokje weer een relief stokje aan de voorkant en nog een relief stokje En dan weer twee vaste en nog een op de beginste uh, losse, en dat was toer 7. Dit is de kabel, en nu draaien we het werk weer om. En dan gaan we met toer 8, en toer 8 is weer even, dus dat zijn alleen maar vaste. ik zie je op het einde van toer 8 weer terug en dit is het einde van toer 8 en weer een losse naar boven en het weer een keren en er is geen toer 9 we gaan weer gewoon toer 5 tot en met 7 herhalen dus toer 5 is gewoon hier vier relief stokjes op doen en toer 6 is gewoon terug uit vaste en um, toer 7 is dus met die drie de derde pak je een dubbel uh, dubbele stokje dus dan moet je even toer 7 even terugkijken ik zal nog even het begin maken van toer 5 want dit is dus herhalen herhalen toer, toer 5 tot en met 7 doe je dan elke keer uh, ja na toer 8 herhalen dus je zet weer twee vaste, twee reliëfstokjes. Dus dit is weer hetzelfde als toer vijf. 2 vaste en toe 5 is 4 relief stokjes en dat is dus gewoon dan pak je meteen die eerste die je al ziet die pak je op en dat is een relief stokje een gewone dan he, dus weer één keer omslaan en je pakt de tweede zo'n dus relief stokje omslaan dan pak je die derde omslaan en je pakt de vierde en dat is toer 5 en dan heb je heel je kabel is dan klaar toer 5 is gewoon twee vaste twee relief twee vaste vier relief en dan komt dit je resultaat ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Graag duim omhoog voor als het positief is. Dat je het ja, leuk vindt. Dat vind ik fijn om te horen. En hieronder staat mijn foto. Als je daarop klikt, dan kan je abonneren. Op iedereen kan haken. En ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.